Heb je eerder dit soort acties meegedaan? Nee, dit is de eerste keer. Ik ben Jasper Groen en ik ben gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Ik ben hier als observator. Ik kom eigenlijk al drie jaar in de haven, dus elk jaar zijn er klimaatacties hier. En ik vind het belangrijk dat daar ook politieke vertegenwoordigers aanwezig zijn. Om als getuige vast te stellen dat alles goed verloopt. En wat vind je van de actie? Ik, heb, nou, ik moet de actie nog zien, ik heb geen idee uh, wat ze gaan doen. Ik vind het fantastisch dat hier zo'n uh, kamp uh, staat, maar alles is natuurlijk uh, diep geheim. Dus ik ga er zo achteraan lopen en, uh, en kijken wat er gebeurt. Maar in algemene zin vind ik dit soort acties heel goed, want uh, dat, dat, dat creëert toch weer bewustzijn en urgentie rond het, uh, rond het thema. En dat maakt het voor mij als politicus ook makkelijker om mijn werk te doen. Ik ben van Frankfurt in Germany. Het is belangrijk om hier te zijn, want het is de tweede grootste koolhaven in Europe and like, yeah, it's not, like also in Germany we have problems with coal, we have the biggest mining area in the Rhineland, but here this coal is like the bloody coal from Columbia. Yeah, it's different than in Germany because I think it's, everything It's more like, not so aggressive here, because in Germany we have also from the side of the police they are aggressive, but also from the side of the protesting people, and I think this is This is better, and we need more like contact with the police in Germany. It was really, an, uh, yeah, taking control, taking control in a sense that we don't let them do what they want. Yeah. That's so taking cool. back uh, control. Yeah. Exactly. Yeah. It's really motivating because you see that uh, you can do something, and the things you can raise awareness. Yeah. yeah. That's the the number is growing, and that's yeah. that was part of the thing we wanted to achieve, yeah. and that's.